Overweeg je om je tv-decoder buiten te zwieren? Dat begrijpen we. Meer en meer mensen doen het. Maar de vraag is dan, hoe ziet een leven zonder tv-decoder eruit? Je bespaart ineens meer dan 300 euro per jaar. Doei! Huur voor je decoder? Je blijft je favoriete Belgische programma's bekijken via apps zoals VRT Max en VTM Go. Gratis. Wanneer en waar je wil. Met toegang tot een oneindige catalogus. Wat heb je dan eigenlijk nodig om het maximum te halen uit je leven na de TV-decoder? Een Smart TV of castingapparaat waar je je favoriete apps op installeert. De gratis apps van je favoriete Belgische kanalen, zodat je alles kan bekijken wanneer jij dat wilt. Voor de echte bingers, je favoriete streamingdiensten als extra uitbreiding. Installeer de apps rechtstreeks op je Smart TV of castingapparaat met de Google TV-software. Dat gaat supersnel en dan hoef je nooit nog te casten via je smartphone of laptop omdat de apps rechtstreeks op je tv staan. Een leven zonder tv-decoder betekent een leven vol streams. Gelukkig heeft Mobile Vikings volgens testaankoop de strafste deal op de markt voor onbeperkt internet. Neem dus zeker een kijkje naar ons aanbod en je vergeet je tv-decoder nog voor je Mobile Vikings Superfast Internet is de Max hebt gezegd.